Bij Van de Putten willen we jou steeds een optimale ervaring aanbieden, ook bij het bestellen. Dat kan op de klassieke manier, maar ook online zijn er heel wat verschillende manieren om te bestellen. Op onze website vdp.com vind je een zeer uitgebreide productcatalogus. Steeds up-to-date en met een realtime voorraadsituatie. Plaats je bestelling en volg ze op tot aan de levering. En er zijn nog heel wat meer mogelijkheden voor de echte meerwaardezoeker. Stel je eigen online catalogus samen met enkel de producten die jouw bedrijf wil gebruiken. Beheer zelf je gebruikers door ze rechten toe te kennen en een budget toe te wijzen. Dankzij de uitgebreide rapportage krijg je een duidelijk inzicht in je verbruik. Maar er is nog meer... Wil je bestellen vanuit je eigen vertrouwde softwarepakket? Geen probleem. Log met Punch-Out technologie automatisch vanuit je eigen aankoopsoftware in op onze website om de gewenste producten te selecteren. De bestelling gaat terug naar je eigen aankoopsoftware en volgt van daaruit de goedkeuringsflow. Is je voorraad en aankoopproces al goed geautomatiseerd? Maak dan gebruik van Electronic Data Interchange of EDI. Dankzij deze optie gaat jouw aankoopsoftware en die van Van de Putten 100% automatisch berichten uitwisselen. Is de voorraad van één van je PBM's bijna uitgeput, dan zal je aankoopsoftware automatisch een bestelling verzenden naar Van de Putten. We bezorgen je een bestelbevestiging en de levertermijn. Wanneer de producten bij ons de deur uitgaan, krijg je automatisch een verzendmelding en de factuur. Allemaal zonder dat iemand zich om deze bestelling heeft hoeven te bekommeren. Dus even samenvatten. Bestel snel op onze website dankzij up-to-date info over producten, voorraad en prijzen. Met Punch-out heb je alle voordelen van vdp.com in jouw eigen vertrouwde softwareomgeving. Vermijd overbodige administratie met EDI. Je merkt het. Bij Van de Putten willen we graag je aankopen en je voorraadbeheer eenvoudig maken. Heb je interesse om samen met ons je bestelproces te optimaliseren? Neem dan contact op met ons en we zoeken samen naar de oplossing op jouw maat.